Hallo allemaal en het is leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op dit kanaal. Vandaag ga ik een ruil samenwerkingspakketje unboxen. De ruil samenwerking heb ik samen met Lise gedaan, mijn allerbeste vriendin. En als je wil zien hoe ik het heb ingepakt, dus haar pakketje, dan moet je zeker even de vorige video kijken. Want daar heb ik dat helemaal uitgelegd. Ja, uitgelegd. Wat zeg ik allemaal? Daar heb ik um, het, haar bestelling ingepakt. En... We hebben nu de, we er. Wow, wow, ik kan echt niet meer praten. Even, wacht, wacht. We beginnen even opnieuw. Dus, ik had in de vorige video laten zien hoe ik bestellingen inpak en hoe een ruilzaamwerking. Had ik toen ingepakt. En daarna was hij naar hier gekomen om dat te komen wisselen. En dat ligt hier achter mij. En dat ga ik dus unboxen. Dus zijn jullie benieuwd. Wow, ik kan, ik kan echt niet meer horen komen vandaag. Oké, okay, dus zijn jullie benieuwd wat er in die doos zit achter mij. Vergeet dan zeker niet te abonneren op, de, op dit kanaal. En geef deze video een dikke duim omhoog. En laten we maar snel beginnen. Oké, okay, dus hier staat de doos. Dus van de schoen los, En hier zitten alle spulletjes in. Maar als, als eerste ga ik dit leuke kafrapje laten zien. Kijk hoe mooi. Kijk hoe kleurrijk. Echt helemaal in love met deze kleuren. Wacht. In het echt zijn die iets donkerder. Iets feller. Met. Dus dit, als eerste heb ik dus deze rol kafpapier. dit is echt, inpakpapier, ja, dit is echt super leuk Hier ga ik waarschijnlijk heel leuke zakjes mee maken. En dan hier is die doos. Met alle spulletjes erin. En ik ga die open doen. En dan ziet het er veel uit. Oké. Okay. Als eerste zie ik heel veel enveloppen. Normaal zijn het er dertien als ik me niet vergis. Dat zit hier in. En dan zit hier zo een stukje bliep Met een sticker op. salo sticker. En ik ga dat nu open doen. Heel veel stikstik. En dan. Wow, kijk hoe leuk dat eruit ziet, mensen. Echt heel leuk ingepakt. Dus als eerste zie ik hier allemaal confetti. En dit is haar confetti, confetti en ja, roosblauwe confetti. Echt heel, heel leuk. En dan zie ik hier organza zakjes. Goed, hè. Twee blauwe en één witte met zo'n glittertjes. Als volgende heb ik hier van deze mini zakjes. Is echt heel schattig en ook heel klein. Waarschijnlijk kan ik hier um, oorbellen in doen. Heel, he? Echt heel leuk, leuk. En dan zie ik hier drie pakketjes. Die zie ik allemaal unboxing box. Ik bedoel vier, want hier is er nog één. Wow, echt heel leuk. En voor de rest zit er allemaal confetti in. Zo van die hartjes confetti. Maar dan heb ik hier ook nog een bedankkaartje. En er staat op... Thank you for your order. En haar website staat hier op. Oké, okay, dan gaan we nu deze drie zakjes, eh, uh, vier zakjes doen. Als eerste begin ik met dit zakje. Volgens mij is het een extraatje, want het staat op For You. En ze had zoiets gezegd van dat op het extraatje een For You sticker ophangt. Dus ik denk dat dit het extraatje is. Maar we gaan het hier heel eventjes openen. Ik ben echt nieuwsgierig. Oké. Okay. Als eerste zie ik hier zilveren vederklemmen. Echt heel leuk. En nog meer hartjes confetti. Oh leuk. Oké, okay. dan gaan we door naar dit zakje. Een zeehond zakje. Dan staat een sticker op met happy. En dan gaan we ook eventjes open doen. Oh, wacht, er komt heel veel confetti uit. Maar hier zit dus een stickerpakket. Uh, was eigenlijk stickerpakket. Uh, een kralenpakket in, zo alle kralen. Ik kan echt niet meer praten vandaag. <laughs> ik bedoel dus een kralenpakket. En ik zal het er even uithalen. Als dus ik het open krijg. Wow, kijk welkom staat hier erin. Ik ga dat open scheuren. Want ja. dan kan ik dat beter laten zien. Oké, okay, als eerste heb ik 4 mm van deze groene blauwe kralen. Dan als volgend heb ik gele kralen. Dit is 3 mm. Dan heb ik 4 mm groene kralen. 2 mm blauwe kralen. 4 mm rode kralen. 4 mm witte kralen. En dan nog 2 mm groene kralen. Echt heel leuk. Dan ga ik door naar het volgende zakje. En we nemen dit stippenzakje. En er staat een tankje sticker op. En hier steken volgens mij de sterrenzakjes in. Dus we gaan dat nu dus openen. Ja, ik had gelijk. Hier steken de sterrenzakjes in. En nog een oranze zakje. Echt heel schattig. Ik ga het er heel even in insteken. Zo. Dan gaan we door naar het laatste pakketje. En kijk even hoe leuk. Kijk dat in papier. Hoe leuk dat dat is. En ik ben heel nieuwsgierig wat erin zit. Wow. Kijk, Als eerste zie ik hier een, een mix. Een 4 mm kralenmix. Echt heel leuk. Dan heb ik hier um, pareltjes. Als volgend heb ik hier um, zeg ik het, viterklemen, kettelstiften en nietstiften en een hartjeskraal. Echt heel leuk. Dan zie ik hier nog meer 4 mm kralen. En dan als laatste is het een, um, een kralenpakket. Ik zal het er even uithalen. Dit is een 3 mm kralenpakket. Zo. Um, als eerste zie ik hier gele 3 mm kralenwoogten. Geel 3 mm kralen. Dan heb ik um, lichtroze. En... Groen achter de 3 mm krullen En dus eigenlijk alles wat ik heb van haar. Echt heel tof. Maar echt heel leuk. Ingepakt ook. Dus er komt zelfs een video in beeld. Van hoe alles eruit ziet. Of ja, wat, wat ik allemaal heb gekregen. Dat komt altijd op het eind van de video. Probeer je dat er altijd in te steken. Omdat dat wel leuk is. Dus eigenlijk was dit de video al voor vandaag. Het was misschien een heel korte video, maar wel een leuke video. Ik ga proberen elke week een video online te zetten om 4 uur. Dus elke woensdag om 4 uur. Ik ga dat proberen. Ik kan, ik kan niks beloven, maar ik, zal, ik kan het proberen. Want dat lijkt me wel leuk om wat actiever te zijn op YouTube. En gezien mijn video's ook wel goed worden bekeken en mensen het heel leuk vinden om naar te kijken. Dus ja, als jullie dat willen, dan moet je dat zeker even laten weten in de reacties. Dus.